het, krijg je voor mij een pro en dan ga ik een pandje pakken. Ik ga nu inschrijven voor de Vierdaagse en daar heb ik wel zin in. Ik loop voor Kika, want ik vind het heel belangrijk dat kinderen ook gewoon net als mij de Vierdaagse kunnen lopen en zo, zonder dat ze ziektes hebben. Dat is een hele belangrijke busje, Ja, het dat... is Dank, wel. Dank wel. Ik realiseer me nog niet echt dat ik morgen bijna klaar ben van de eerste dag. Dat is, ja, je kijkt er zo lang naar uit en dan opeens is het zo. Ik kwam hier zo aanlopen, moest je daar inschrijven, daar je naam aankruisen, dan moest je een button pakken, dan kreeg je een tas met stressbal, een pet, een powerbank. Jongens, wat zijn jullie aan het doen? Jullie moeten nog beginnen, nu al zo moe. We moeten uitrusten toch? Ja, voor morgen. moet moeten toch uitrusten voor morgen. Heeft u al een keer de Vierdaagse gelopen? Kan je marsleider worden zonder dat je ooit de Vierdaagse hebt gelopen? Nee. Ik heb inderdaad de Vierdaagse gelopen. 25 keer. Hoe vindt u het dat er zoveel kinderen meelopen? Oh, ik vind het fantastisch. Ik vind het ook heel gezellig hoor. Ik vind jullie allemaal kanjers. En vrijdag, als jullie bij de eindstreep. dan vind ik jullie echte kanjers. Oh, wat leuk. Nou, ik vind het nou heel erg trots. Gaan we de Marslijnen nog een dansje leren? Het stokje overgedragen naar de nieuwe kindermarsleider. Veel plezier maken en vooral een wa met waterpistool klooien. De duiven gaan we loslaten. Ze vliegen met elkaar weg, maar ze blijven wel bij elkaar. Dus je laat elkaar los en dat is ook de boodschap voor de ouders. Jongens, laat die kinderen los, laat ze vliegen en dan komen ze vanzelf wel weer terug. Drie, twee.